Mogen we een vragen stellen? We kunnen wel een stukje meelopen hoor. Ja, natuurlijk joh. Hallo, ik ben Lars. Hi, ik ben Iman. En nu zijn we in Den Haag om ministers te interviewen. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen ook een stem hebben. Want het gaat over onze toekomst. Je ziet mensen als zo zo kijken. wat gaan jullie hier doen? Goedemorgen. Al het gedoe, heeft u eigenlijk wel zin in de verkiezingen? <laughs> ja, zeker. Miljoen. Het lijkt nog zo ver weg. Maar het is heel dichtbij. Ja, op dit moment ben ik er niet mee bezig. Nee. Echt waar. Ik zag jullie net bezig en ik vond jullie vragen heel erg verfrissend. Je moet vooral jongeren er zo vroeg mogelijk bij betrekken. Eigenlijk is het veel beter. Zouden zou de kinderen veel vaker de vraag moeten stellen. Maar gaat D66 ook een initiatief nemen waarin ze de mening van kinderen gaat vragen? Absoluut. Ja, dat moet je ook allemaal maar afwachten hoe dat loopt. Kinderen zijn wel de toekomst. Ze zijn wel de toekomst en die hebben vaak hele goede ideeën. <laughs> ik vond dat ik allemaal zo slim was geweest in je leeftijd. En jullie gaan even contact met de partij <laughs> zoeken. Ja, dat ja, is goed. Oké, okay, dank u trek. wel. Laten we elkaar nog even spreken, de komende ja, tijd Dat is goed. Helemaal leuk. Dank u wel. Ja, heel ja, bedankt. Okay. Tot ziens. Ja. Dank u wel. Zet hem op. bedankt. Hey, dank u wel. En succes, hè? Dank u wel. Dag.